Hoi, ik ben Brittany. Ik ben kassa-medewerker bij de Ziggo Dome. Ik vind het super gezellig om bij de Ziggo Dome te werken door alle leuke sociale collega's en ook gewoon de fantastische sfeer. Als klasselmedewerker geeft wallets weg waarmee de klanten geld erop kunnen zetten, zodat ze lekkere drankjes op kunnen halen en ook dat ze allemaal een lockermus kunnen hebben. Word jij mijn nieuwe collega?